En waarom hebben wij niet gefilmd dit weekend? Mama. Waar waren jullie dit weekend? Bij, Bij? O. Oh. En? Mama. Ja. Hij ah, wordt mishandeld. Mama, Brian en Herbert. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Lekker weer. Morgen gaat het regenen, daar heb ik ook weinig zin in. En de kinderen vinden het leuk om mij na te doen met de selfie stick. Ja. Wordt wat. Ik. Hallo? hallo. Hallo. Zeg maar hallo. hallo. Heb jij een appel? Ja. Zeg maar hallo allemaal. Het is weer maandag. Hallo. En waarom hebben wij niet gefilmd dit weekend? Dit gaan ook ja. schoon. Waarom, papa? Nee, maar waarom hebben we niet gefilmd dit weekend? Mama. Waar waren jullie dit weekend? Bij, Bij. O. Oh. En. Oh, ja. Dus we konden niet filmen. Nou ja, we konden wel filmen, maar er was te weinig aan zonder kinderen. Ja, wij zijn zo zijn. Ben je lekker in bad geweest? Ben je lekker in bad geweest? Ben je lekker in douchen? douche Sissy! Sissy! Sissy! heb jij lekker gaan douchen. Sissy heb gedoucht, je. Sissy, dat! Dat! Dat! Dat! een beetje vies was. Die ben een gekkie. Ja. Zet je tong uitdraaien. Brian. Ja. Voetje kieten. Voetje kieten. Voetje. Voetje. Maar wat gaan we vanavond doen met eten? Ah, nog een voet. Nog een voet. Ah, voeten! Nee, nee, nee. Lekkere voeten! Nee, nee, nee. Volgens mij gaat er afgewassen worden door uh, mijn liefstalige assistent. Wat moet je nou weer mij filmen? Ja, jij gaat afwassen, dus ik ga even een nee? timelapse maken. Nee, niks ervan. <laughs> ik zet gewoon de camera eruit en je bekijkt het maar. Oké, okay. ik bekijk het. Nee, ik voel niet van even dat het hier alleen maar weer achterkant is. ik word mishandeld. Hé, hey, ze we mogen weer de hele dag vloggen? Nee, ik ga nu namelijk even de mensen meenemen. Ja, ik ga ze meenemen in Pokémon-wereld. Ik ga de Pokémon-kaarten met de mensen uitpakken. De familie Romein. Ja, dit weekend hebben we niet gevlogd. En waarom hebben we dat niet gedaan? Nou, Brian en Berber zijn bij oma en opa geweest. Ze zijn lekker even naar de kapper geweest. Ja, ze hebben gewoon weer lekkere knappe kopjes. We gaan Pokémon-kaartjes vandaag openen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Um, ja, ik neem straks als de kinderen nog komen de kinderen even mee in het openen en komen ze niet, dan heb ik ze geopend en zet ik ze lekker in de mappen. Ik heb hier zo, ik zal jullie even meenemen, hier zo alle mappen staan en we gaan de Pokémon kaartjes openen. Zo, de code, nou die heb ik al zelf gebruikt nu. dezelfde codes, die gaan even veilig. We hebben deze pakketjes en we hebben deze pakketjes. Dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde pakketjes, zo te zien. Steam Siege, ik eens even lezen. ja. Wat ik altijd doe, vouwen ze uit. Monferno, Ninja Boy Trainerkaart, Klang, Mariep, Klink en Klang. Is de basic en stage one. Deze horen eigenlijk bij elkaar. Zo. We hebben een normale spinnerak, een trainer familiar Bell. een lage vesta. Echt goed. Larvesta. Een Hip. Hippopotas. Zeg maar. Me... Het even als ik het verkeerd zeg: een goled Die is mooi: 90 HP. Een Skitty. En dan een Holo. Simipure. Geen sterretje, helaas. Maar wel een hele mooie. Die gaat weer even naar de bak. En dan hebben we een Dharmanitan, een ster, een special. Als jullie weten wat het waard is, laat het me even weten in de reacties hieronder. Een cetera. Een trainer, een doddler, een Parichu, een zee, een honger. Oh, maar we gaan natuurlijk voor deze. Wat zit hieronder? Dit is een Frelish. Mooi holo. Een trainerkaart. Corina's Focus. Een ster. 160 op 163. Laat even weten in de reacties wat jullie denken dat dit waard is. Wauw. Of wat jullie, voor jullie het waard is. Maar dat zijn mooie kaarten. Een trainerkaart. Weer die zet Nou, die heb ik heel wat dubbel. Weer een trainerkaart, weer een sink. Een blipbuck. Die hadden we nog niet gehad. Een palmniard. Een mankey. En de Zislipeed Miauwstick. Is een Holo. Die Miauwstick. 90 HP. Mooi dingetje. En Luxury. Ook een hele mooie. Maar geen unieke. Dan naar de volgende. Geen Rare zoals ze het noemen. Allemaal normale kaartjes. Wacht, ik draai ze even om. Kunnen jullie makkelijk zien wat ik uh, trek. Ook mooi. Tauros. Diglett. En ik zag al een zilveren en dat is een hele mooie 60 HP, maar is wel heel mooi zilver. Het is een Fletchling. En daarachter... een Talonflame. Maar ook weer niet holo Talonflame. En alleen holo's gaan die pakjes in. Dan gaan we het laatste stapeltje doen. Verras me. Dit is toch zo leuk, hè? Het is toch zo leuk, dit. Klink weer. Dengla. Nidorano. Nidoran. Geen ster. Maar wel mijn oh, Steelex EX. Weer een rare. Die gaan we allemaal aan het mapje doen. Nou ga ik jullie... Oh, deze ook holo. Dan nou ga ik jullie meenemen hoe ik het in mijn mapjes bewaar. Dan nou heb ik speciale mappen. Oh, deze zal ik ook nog even op voordeel leggen, Dit zijn mijn trainerkaarten en mijn energiekaarten. En die gaan aparte map in een aparte map. En deze ga ik even ordenen van map 1 tot en met map 8. Zo, dan gaan we naar nummer 114. 114 dangelen. Met 251. Zo maak ik het voor mezelf een beetje makkelijk. 251. Onder de 251 moet ik nu bij elkaar leggen. En 217. 217 zit daar. Controle. 217, 217, 167, die zit hier achter, dus hier, hop, dak, dak, 167, klopt, en dan hebben we nog 179. Nou, het was niet zo'n hele lange vlog vandaag, ofwel, ik weet niet hoe lang ik over de kaart heb gedaan eigenlijk, volgens mij best een hele tijd, maar uh, dit was de vlog voor vandaag en... We gaan kijken of we morgen weer... Nee, natuurlijk, we zijn er morgen gewoon weer. Vier uur in de middag. Tussen vier en vijf. Nee, tussen vier en zes staat op onze website. wwwfamilie romijnnl En als je deze video nou heel tof vond, geef even een duimpje omhoog hieronder. Druk duimpje even op abonneren. En druk even het belletje aan. Wat zeg je allemaal, kleine meid? Duimpje omhoog. Duim omhoog. Op de volgende. Zwaaien. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.